morgen goedemorgen waar kom jij vandaan Losser Gouden Malse Gorle Nijmegen Den Haag Utrecht Steggerda waar is dat in Friesland goedemorgen allemaal we gaan wandelen langs de bloesems wandeltocht voor de vierdaagse oefenen ik hoop dat het wat beter weer wordt want ja het is nog een beetje heel koud jij doet mee met de vierdaagse ja en met het veeteam? ja en waarom eigenlijk Vond ik leuk. Ik sta altijd al langs de kant en ik wil daar heel lang meedoen. Ik vond de Vierdaagse leuk en daarom wil ik meedoen. Om in het V-team te komen was dan ook echt iets heel erg leuks. Je leert nieuwe mensen kennen. Ik ben vandaag jarig. In de ik vind dat kinderen ook een belangrijke stemmen zo hebben, want het zijn ook gewoon mensen die mee kunnen denken. Kinderen die mogen toch ook hun mening hebben. Soms vind, soms vind ik eigenlijk dat hun anders denken dan de volwassenen, en nee, misschien soms wel beter. Kinderen hebben meer creativiteit dan nodig. Ja, kinderen kunnen heel erg een verschil maken, want zij zijn straks ook de toekomst. Hoe maak jij verschil? Um, gewoon door vriendelijk te zijn tegen iedereen. Kinderen die gaan gewoon naar, naar elkaar toe. En dan beginnen ze een heel raar verhaal. En de ouders die we stellen elkaar eerst voor. Maar wij vertellen gewoon eerst een heel verhaal. En dan stellen we elkaar voor. Op school heb ik dan, worden soms kinderen gepest en dan help ik ook wel. Met pesten? Ja, nee. <laughs> Nee, omdat diegene een stopt met pesten. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar gewoon vriend zijn en geen ruzie op de wereld. Waarom loop jij eigenlijk mee? We hebben nieuwe vrienden. Het is gewoon gezellig. En het is ook bijzonder als je het uit kan lopen.